Je moet al heel erg lachen. Ik weet niet precies waarom, maar dat gaat ze straks vast vertellen. Goedemiddag, heel hartelijk welkom live vanuit Den Haag. Uh, iedereen via de livestream, fijn dat jullie ook uh, meekijken en meeluisteren. En iedereen hier aanwezig in het Nutshuis in Den Haag, ook van harte welkom. Heel veel kandidaten zijn aanwezig. Kandidaten voor de Eerste Kamer, die op de lijst staan. Uh, daar gaan we mee aan de slag, want vandaag de gezamenlijke presentatie. Het is toch een historisch momentje, dames en heren, voor de Eerste Kamer, voor GroenLinks en Partij van de Arbeid. Doel is uiteraard een bevlogen, onverschrokken, onverdroten, ijzersterke linksteam... In de Eerste Kamer. Ja, ik zie allemaal mensen. Ja, dat gaan we doen. Um, dus dat is mooi. Er zijn twee mensen die uh, officieel eventjes hier het startschot uh, gaan geven. Niet zomaar twee mensen. En zij willen de kandidaten, maar ook in ieder die via de livestream meekijkt en luistert, een rood-groen of een groen-rood, in elk geval een groot hart, onder de riem steken. Uh, een warm applaus voor partijleider uh, Artje Kuiken van de Partij van de Arbeid en Jesse Klaver van de GroenLinks. APPLAUS Goeie, oh, ik moet, uh, goed, ik moet hem vastpakken. Ja, zie je, dan gaat het al meteen mis. Goedemiddag allemaal. Wat ontzettend leuk om jullie te zien. Ik dacht, dat gaan we even doen. Maar het is een helemaal een volle bak en dat vind ik ontzettend fijn. En het is ook belangrijk. Uh, want er is al veel over gezegd, maar eigenlijk staan we op een heel historisch moment. Want waar al heel lang over wordt gesproken, gaan wij nu waarmaken. Namelijk één lijst voor de verkiezingen. En straks één, of één fractie, ik zeg het al meteen verkeerd. Één <lacht> fractie waar we samen voor kunnen kiezen. En dat doen we omdat wij denken dat we samen de grootste kunnen worden. En dat doen we op een moment dat het niet met elkaar eens zijn... versplintering, polarisatie, normaal lijkt te zijn geworden. Maar wij geloven dat het anders kan. En wij geloven ook dat als we samen optrekken... Laten we samen de grootste kunnen worden. En dat is ons doel. En dat doen we omdat we weten dat we willen dat werken loont. Dat we geloven dat er een duurzame toekomst mogelijk is. En zo snel mogelijk. En dat we zijn voor goede publieke voorzieningen. Zoals het OV en het Zorg. En als we samen optrekken, dan kunnen wij samen als links de grootste worden. En daar gaan we voor. helemaal niks aan toe te voegen, dat begrijpt u. Uh, behalve dat ik hier allemaal kandidaten zie. Sommige uh, die je ook de afgelopen periode hebt gezien, ook nieuwe kandidaten. Uh, ik ben onwijs trots op de beide lijsten die straks gepresenteerd worden. Het ziet er fantastisch, echt fantastisch uit. Um, en we gaan natuurlijk in maart stemmen op de eerste plaats over die Provinciale Staten. Uh, dat is heel belangrijk. Maar daarna gaan die Provinciale Staten bepalen hoe die Eerste Kamer eruit komt te zien. En Voor de toekomst van Nederland is het cruciaal... ...of daar een meerderheid over links of een meerderheid over rechts valt te halen. En het is zo hard nodig dat we dit land een andere kant op sturen. Om al die onderwerpen waar Adje het over had. Als we iets willen doen aan de klimaatcrisis en we willen een andere koers... ...dan vraagt dat om een heel stevig linksblok in Den Haag dat de koers kan verleggen. En als we willen zorgen dat bestaanszekerheid in dit land niet alleen een loze belofte is... ...maar weer voor iedereen gaat gelden, dan betekent het dat we een heel stevig linksblok nodig hebben in Den Haag. En daarom ben ik ongelooflijk blij met deze samenwerking. Fantastisch dat we nu vandaag gezamenlijk deze presentatie hebben. En dat er straks één fractie van de PvdA en GroenLinks in de Eerste Kamer zit. Ik kijk daar ontzettend naar uit. Um, dank jullie wel voor je komst. En ik ben heel erg benieuwd naar de presentatie... Nou, ik, jullie zijn heel erg benieuwd naar de presentatie. Jullie zijn heel erg benieuwd naar de presentatie van de lijst. Uh, dus we gaan jullie niet te lang meer laten wachten. Dank jullie wel. Een fantastische middag gehad. Dank je. Dank Adje en dank Jesse voor de bevlogen woorden. Nou, die boodschap die is alvast gedeeld. Met jullie allemaal weten we wat ons te doen staat. Um, ja, en het is dus een gezamenlijke presentatie van die kandidatenlijsten. Maar even voor de duidelijkheid. Het is dus een aparte lijst voor de Partij van de Arbeid. En een Zwarte lijst voor GroenLinks. En dan bij de verkiezingen, Eerste Kamer, 30 mei. Dan gaan we natuurlijk kijken hoe dat tot een prachtig geheel gaat samensmelten. Um, van die lijst gaan wij de namen bekendmaken, van die twee lijsten... Ook de namen die nog niet zijn uitgelekt. Dus dat wordt wel heel spannend. Um, nou, dat even in een notendopje. En om die notendop nog wat lekker beter te vullen, vraag ik graag naar voren partijvoorzitter Katinka Eikelenboom van GroenLinks. En partijvoorzitter Esther Mirjam Sent van de Partij van de Arbeid. Fijn om hier met jullie te staan. Um, Katinka, ik wil met jou beginnen. Ik deed net dat notendopje van die afzonderlijke lijsten. Was dat volledig? Heb ik wat gemist? Moet er nog wat bij? Nou, het klopt uh, helemaal, Marceline. We hebben inderdaad straks twee lijsten, maar ik denk het belangrijkste en ook natuurlijk het bijzondere van vandaag is dat we straks één gezamenlijke fractie gaan vormen. En ik denk dat iedereen hier ook wel voelt, dat is gewoon heel bijzonder. En het is, nou ja, ik denk inderdaad dat het historisch moment is dat we hier staan. En daarom gaan we die lijsten ook vandaag gezamenlijk presenteren. Ja, en een onwijze open deur. Blij met de lijsten? Ik ben, nou ja, net zoals Jess al zei, heel erg trots op de lijsten die we jullie straks gaan presenteren. En ik heb daar alle vertrouwen in. Dat is mooi. Um, maar stel dat iemand denkt, van, nou, ik vind er eigenlijk nog wel wat van. Staan deze lijsten al helemaal vast of zit daar nog beweging in? Dat is een goede vraag. <lacht> <lacht> er is ook nog iets als ledendemocratie, Jesse Klaver. <lacht> Dit zijn de conceptlijsten die we vandaag uh, presenteren. Uh, en de congressen uh, van de PvdA en GroenLinks, dus de leden, gaan op 4 februari deze lijsten formeel vaststellen. Ja, in Den Bosch, allebei in Den Bosch. Apart gebouw, maar allebei in Den Bosch. Heel goed. Esther Mirjam, uh, kun je mij vertellen hoe die lijst voor de Partij van de Arbeid tot stand is gekomen? Wat gebeurt er dan allemaal? Het is, een, uh, het is een ingewikkelde puzzel. Het is een ingewikkelde puzzel. Uh, je moet kijken naar man-vrouw verhouding. Uh, spreiding over de regio. Verschillende expertise. Je wil een beetje een mix tussen jong talent en ervaring. Uh, en met elkaar hebben we die puzzel gelegd. En zijn we heel erg blij met het resultaat dat eruit is gekomen. Ja, um, heel erg blij. Maar er zijn ook mensen niet heel erg blij. Uh, hoe ga je daar dan... Ja, hoe ga je daarmee om als partijvoorzitter en als partij? Het is, het is spijtig dat niet iedereen op de lijst kan. Spijtig dat niet iedereen een verkiesbare plek kan krijgen. Er zijn zoveel geweldige kandidaten. Het was zo lastig kiezen. Ik zou ze het liefst allemaal verkiesbaar willen hebben. Maar het kan niet anders. We moeten keuzes maken. En dat is ingewikkeld. Helder. En bij het congres, we zeiden al, bij het congres is altijd nog mogelijkheid ook voor de leden. Katinka, de puzzel, hoe ging die bij jullie? Een makkelijk puzzeltje of was het ook nog wel ingewikkeld? Nee, ook bij ons geldt dat we natuurlijk ontzettend veel hele goede mensen hebben... Uh, dus het is altijd een ingewikkelde uh, puzzel. Uh, maar het interessante denk ik, aan dit proces was natuurlijk ook dat we de twee kandidatencommissies ook wisten dat er straks één fractie zou komen. Mm -hmm. Dus er is ook veel contact geweest uh, tussen de kandidatencommissies. Wij hebben er natuurlijk over gehad. En dat is ook wel heel erg mooi dat je ook kan kijken hoe leg je dan samen die puzzel en wat voor geweldig team staat er straks. Is het dan toch ook niet lastiger met twee lijsten? Want, of, of heeft het juist voordelen? Ik, ja, ik denk dat het juist heel mooi is, want uh, ik, we gaan niet voor niets uh, deze stap zetten. We denken dat we samen natuurlijk nog krachtiger links en groen uh, geluid kunnen gaan horen. Dus dat, uh, dat was juist denk ik heel erg mooi en inspirerend. Hebben jullie contact gehad samen over de lijsten? Ja, wij hebben sowieso veel contact, hè, SMR. Dat is de samenwerking? Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja nee. en, en ja, natuurlijk, weet je, dit is een heel spannend proces. We doen iets nieuws. En natuurlijk heb je daar ook contact over, ja. En wat is dan het voordeel? Dat je, kun je bepaalde mensen daardoor anders kiezen? Maakt dat uit dat je nu twee lijsten hebt? Wil jij erop antwoorden? SMR? Het biedt meer ruimte, omdat als je een grotere fractie hebt, dan kun je ook beter kijken naar de spreiding van expertise, van man-vrouw, van regio, van jong en oud. Dus het biedt meer ruimte als je een grotere fractie hebt die je samen mag vullen. Dat is mooi. Oké, okay, dus ik hoor samenwerkingen. Dat is fijn. Um, dan heb ik dan ook wel een, een, misschien een licht brutale journalistieke vraag erbij. Waarom niet meteen gekozen voor één gezamenlijke lijst? Dat had heel veel fus voor ja, misschien wel gescheeld. Uh, onze leden, waaronder uh, nummer 20 op onze lijst, Frank van der Wolde, he, hebben daar een motie over ingediend. Maar, uh, en de leden hebben daar ook uh, zich voor uitgesproken. Uh, maar het bleek statutair niet uitvoerbaar. Okay. Uh, we gaan die statutaire belemmeringen weghalen. ...mits onze leden daarmee instemmen, ede-democratie. Dus op 4 februari ligt het voorstel voor om dat weg te halen. Het belangrijkste voor nu is dat we hartstikke goed hebben samengewerkt. Dat we een hele mooie lijst presenteren. Dat dat straks een energieke fractie gaat volgen. Die woorden, uh, die een stevig linksgeluid laat horen. En dat is heel erg hard nodig. Dat is mooi. Dat is ook bijna een boodschap uh, aan de eerste kamerfractie in wording. Uh, Katinka, wat zou jouw boodschap zijn? Ja, goh. Uh, eigenlijk één begrip wat heel vaak bij mij terugkomt als ik praat over die samenwerking en zelf te over nadenken, is nieuwsgierigheid. En ik denk dat het heel erg, uh, nou wat ik jullie allemaal mee wil geven, ook de kandidaat, is wees nieuwsgierig naar elkaar. Hè, naar elkaars partij, naar elkaars standpunt. En ik denk dat we heel erg veel van elkaar kunnen leren. En dat, uh, nou ja, dat wens ik jullie ook toe. En heb jij nog een specifieke boodschap voor de kandidaat? Aan de bak. Volgens mij is dit de start van de campagne. We gaan echt een hartstikke mooi links geluid laten horen. Dus allemaal de straat op. En zorgen dat we de grootste fractie in de Eerste Kamer kunnen worden. Dat is een mooie, heldere, duidelijke boodschap. Dank jullie wel. Ja, en over onthullen gesproken. We hadden natuurlijk dat beginfilmpje en dan zag je voeten, je zag een oorbel, je zag een middel, nou, je zag van alles, maar net niks. Uh, we gaan nu toch echt over tot de onthulling. Uh, welke kandidaten staan er op de afzonderlijke lijsten? En we beginnen eerst met de kandidaten 20 tot en met 11. En we hebben een prachtige... Prachtige powerpoint, prachtig beeld van. Uh, dit zijn de kandidaten, 11 tot en met 20 voor de Partij van de Arbeid. En u mag ervoor klappen. Ja, valt genoeg te lezen. Uh, maak u niet druk, he. alle informatie over de kandidaat is altijd weer terug te vinden, ook op uh, de websites. Um, dit is de Partij van de Arbeid. En je ziet Katinka echt denken, ja hallo, maar ik heb echt ook hele leuke. Nou, daar komen die van GroenLinks. Ja, ze hebben dus allemaal die procedure doorlopen. Een paar maanden zijn ze bezig geweest, klopt dat? Ja, hè? Een enorme klus die die kandidatencommissies hebben geklaard. En dat duurt ook altijd een tijdje. Dus uh, ja, dat klopt. Maar ja, dan hang je wel hier. Hè? Dat is natuurlijk ook niet niks. Um, Oké, okay. 20 tot en met 11. Dan gaan we nu over naar de nummers 10 tot en met 2. En die stellen zichzelf heel kort eventjes uh, aan jullie voor. Daar komen ze. Mijn naam is Lara de Brito. Ik sta op plek 10 voor GroenLinks. Ik ben André Knopneres en ik sta op plaats 10 voor de PvdA. Ik ben Menne van der Ven en ik sta op plek 9 voor GroenLinks. Ik ben Naomi Woltering en ik sta op plek 9 voor de PvdA. Ik ben Noortje Thijssen. Ik sta op plek 8 voor GroenLinks. Ik ben Marnie Noorder. Ik sta op plaats 8 voor de Partij van de Arbeid. Ik ben Henk Nijmeijer. Ik sta op plek 7 voor GroenLinks. Ik ben Aartje Ramsfried en ik sta op plek 7 voor de Partij van de Arbeid. Ik ben Roel van Gerup. En ik sta op plaats 6 voor GroenLinks. Ik ben Fert Kronen, ik sta op plaats nummer 6 voor de Partij van de Arbeid. Ik ben Daan Rovers en ik sta op de vijfde plek voor GroenLinks. Ik ben Mary Viers en ik sta op plek 5 van de Partij van de Arbeid. Ik ben Saskia Kluit. En heb plek 4 op de lijst van GroenLinks. Ik ben Randy Martens. Ik sta op plek 4 voor de Partij van de Arbeid. Ik ben Gala Veldhoen en ik sta op plek 3 voor GroenLinks. Ik ben Hetty Jansen. Ik sta op plek 3 voor de Partij van de Arbeid. Farah Kajini en ik sta op nummer 2 voor GroenLinks. Mijn naam is Jeroen Koer. Ik sta voor de Partij van de Arbeid op nummer 2. Ja, applaus! APPLAUS, <applaus> Nou, hier ontbreekt in elk geval niet een enthousiasme, dat is mooi. Bij de kandidaten, ja, allemaal bevlogen, vol expertise. En wat ik al zei, mochten jullie denken van, oh ja, wat dan? En wat is dan die bevlogenheid? En waar zit de expertise in? Check het even op de website, kan bij de Partij van de Arbeid en bij GroenLinks. Um, ja, dit waren bijna alle kandidaten. Iedereen die kan tellen, uh, die weet dat we de nummers 1 nog missen. Um, <laughs> er wordt een beetje gelachen, ja. Ja. Um, er rest ons dus nog wel dat officiële moment, ook al weten we misschien al een beetje, dat maakt niks uit. Ik begin bij jou, Katinka, voor GroenLinks. Uh, aan jou uh, de schone taak en de eer om te vertellen wie de nummer één op de lijst is. En dan ook nog iets moois over die persoon waarom. En, en oh ja, ik dacht dat die persoon dan ook meteen in beeld kwam, maar we houden het nog even spannend. Nou, ik ben echt heel erg blij en trots dat ik jullie mag vertellen dat Paul Roosemuller... Applaus! Ja, dat, dat Paul Rozemuller uh, wederom uh, de lijst uh, gaat aanvoeren voor GroenLinks. En ik denk dat, uh, nou, dat we allemaal heel erg blij en trots zijn dat we iemand met zoveel ervaring binnen en buiten GroenLinks uh, voor ons elkaar gaan trekken. Dus dank, Paul. Heel mooi. En gefeliciteerd, Paul. Mooi, mooi. Um, Esther Mirjam, er is al gelekt, er is al gedrukt. Maar ook van jou horen we graag officieel wie de nummer één is bij de Partij van de Arbeid en waarom. 1, Onze nummer één. Uh, heeft vier jaar lang de fractie geweldig geleid. Is slim, energiek. Maakt, uh, goed, samen, of, maakt uh, goed werk van de samenwerking met uh, GroenLinks. We zijn mega trots dat ze onze lijst zal aanvoeren. Meili Vos. Hoi. Tinka en dank jullie wel voor jullie antwoorden, uh, wordt vervolgd 4 februari zeggen we dan maar eventjes, uh, applaus voor jullie beiden, voor jullie openhartigheid en de introductie. Ja, en dan willen we natuurlijk wel de nummer 1, de nummers 1, graag ook even hier zien en wat vragen stellen, dus uh, Meili en Paul, kom erbij. Uh, ja, handheld, dat is allemaal, ja, zelfredzaamheid is dat. Uh, gefeliciteerd, Dank allebei. Je wel. Fantastisch. Uh, Zien jullie de samenwerking een beetje zitten? Ja, heel erg. Nou ja, uh, je vraagt eigenlijk naar de bekende weg. Wij werken al vier jaar uh, best mm -hmm. innig samen. Zeker. Ja, en ja. dat ging feilloos. Ja, dat ging feilloos, ja. Oké, okay, en wat ja. niet? <laughs> Nee, daar hebben we het niet over. Oké, okay. dat ging veiloos, Daar houden we van vast. Ik hou van veiloos. Uh, wat wordt de grootste uitdaging? Nou ja, de, kijk, het is natuurlijk een uitdaging om de grootste fractie in de Eerste Kamer te worden. Met mensen... Ja, ja. Met mensen die een achtergrond hebben in twee partijen. Dus het is eigenlijk dubbel historisch. Want één fractie vormen, daar hebben velen al net iets over gezegd, is historisch. Als ik net naar dit plaatje kijk vanuit de zaal, denk ik, ja, het gaat echt gebeuren, zeg maar. Hè. Dus dat is toch wel. Veel... En, en het tweede is, ja, als je dat dan ook nog wil doen als grootste, ja, dan gaat gewoon links in het initiatief komen. En dat is echt, echt wel nodig. Dat zeg ik met Atje en Jesse en iedereen die daar al iets over gezegd heeft. Een grote rode droom. Ja. Meili. Wat de grootste uitdaging mm -hmm. gaat worden? Ja, ik hoor groen. Nee, maar ik bedoel sociaal. Links. Dat bedoelde ik met rood. Maar ja. ik bedoel natuurlijk rood, groen, groen, rood, hart. Oké, okay. we gaan gewoon door. Sorry, ja. ja. Nee, ik dacht dat jij snel door wilde. En Paul heeft, zoals altijd, gewoon mij de woorden uit de mond genomen. Ah, jij kan er wat aan toevoegen. Wat, heb jij nog een eigen uitdaging? Misschien wel qua onderwerp, kan ook. Nou ja, goed, het, het wennen aan het feit dat we inderdaad de grootste gaan worden. Dat wordt eventjes... Ik denk niet dat die moeilijk gaat worden, <laughs> maar het wordt... Um, ja, wordt even wennen. Oké. Okay. Dat is mooi. De, de, de power is er om het in elk geval te gaan realiseren, te willen realiseren. Um, Meili, als jij... Paul zou uh, moeten omschrijven, wat, wat is zijn kracht, waar is hij goed in, hoe, nou, hoe zou je hem de hemel like het, uh, in prijzen? Wil ik het in dichtvorm doen of gewoon wat een jij wil, alles mag. Ja, het fijne aan Paul is echt bakken met ervaring en zoals u weet hou ik van oude mannen met ervaring. En zeker als ze wit zijn, heel veel. Hij heeft ervaring in de vakbeweging, in het onderwijs, pensioenen, met mensen, groepen. En dat vind ik ontzettend fijn. En we zitten ook vaak naast elkaar in de, in de bankjes daar. En het is gewoon ja, echt zo fijn dat je met een half woord eigenlijk al genoeg hebt. En, um, en het is ook gewoon een heel prettig mens. Dus dat, is, uh, uh, nou ja, dat maakt de lijn voor de samenwerking gewoon heel goed. Dat is wel heel mooi. Paul? aan jou de schone taak natuurlijk ja, nu iets terug uh, te doen. dat is natuurlijk moeilijk om daar nog overheen te gaan, maar dat ga ik toch <lacht> proberen en... en, en uh, uh, kijk, Meili is politiek buitengewoon vaardig en als persoon heel erg aardig. En die combinatie maakt haar uniek. <lacht> ik vind hem mooi gedaan. Ja, en rijmt hè, Meili. <lacht> exact. Um... Nu zijn we natuurlijk wel heel benieuwd, want we hebben dan ja, twee lijsten, twee lijsttrekkers. Maar wie wordt dan de nieuwe fractievoorzitter als jullie daar in de Eerste Kamer zitten? <lacht> <lacht> ja. Daar komen we wel uit. Dat is, uh, Paul ja. en ik hebben een paar jaar geleden, toen wij echt, echt tegen elkaar zeiden, wij gaan veel meer samenwerken. En toen wij al een beetje droomden van een gezamenlijke fractie, hebben we tegen elkaar gezegd, heb jij nog last van je ego? En daar had jij geen last meer van. En ik ook niet meer. Dus daar gaan we helemaal uitkomen. Het is natuurlijk gewoon aan onze fractie om dat te bepalen. En daar, zijn, daar gaan we vast een hele goede manier voor vinden. En daar ben jij het mee eens, Paul? Nou, um. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Kijk, als we ergens ontspannen over zijn, is het wel dit. Dus wij zijn gespannen over die ambitie halen om de groter te worden. Daar zullen, zal Nederland aan moeten wennen en wij ook een klein beetje. Maar de rest komt allemaal wel, weet je. We hebben nu een lijst, we hebben nog geen fractie en dan komt er, dit komt allemaal goed. Dat is helemaal mooi. Um, je bent dan uh, lijsttrekker, je, gaat die eerste, nou, je zit natuurlijk al in de Eerste Kamer, hè? maar goed, je gaat weer een vol bevlogenheid in nieuwe periode in. Um, wat betekent dat nou eigenlijk, eerste Kamerlid zijn, Paul? Wat, wat, wat maakt dat dat jij s'nachts wakker wordt en denkt, yes, ik ben eerste Kamerlid? Nou ja, kijk, als je dus een groot ego hebt, moet je niet in de Eerste Kamer gaan zitten. Dus, um, nou ja, kijk, wat het... Ja, nee, dat precies, daar beklagen we ons dan ook niet over, zou ik maar zeggen. Dat, dat komt er dan bij. Nou ja, kijk, wat, wat, het, wat het betekent is dat je in eerste instantie wetten goedkeurt of afkeurt op basis van allerlei criteria die er zijn. Plus je politieke gevoel, intuïtie, ambitie en alles wat daarmee annex is. Dat is één, dat is de kern van het werk. Twee is natuurlijk van, en hoe krijg je dan, hè? Hoe, kan je het spel goed spelen? Een bijzondere fase is natuurlijk toch wel dat het kabinet mm -hmm. en de coalitie een minderheid hebben in de Eerste Kamer. En nou, wij samen met anderen proberen dan dat spel zo te spelen dat daar waar het kan, wij eh, of voor studenten of voor de eh, bezuinigingen rondom de jeugdhulpverlening of rondom koppeling, AOW, minimumloon... ...dingen te bereiken waar de Eerste Kamer in meerderheid het kabinetsbeleid uh, bijkleurt. Of, of ook afkeurt of anderszins. Hè? Dus dat, dat politiek spel moet je ook spelen. Dus het is een beetje die combinatie, denk ik, Marlien. Ja, het mooie vind ik aan de Eerste Kamer je zit helemaal aan het eind van het hele proces van checks en balances. Hoe wij in Nederland democratisch ervoor zorgen dat nou, wetten toch wel goed zijn... En dat je dan weer in aanraking komt met de mensen die het betreft. Dus vooral die vraag: van, hoe landt het nou in de uitvoering? Wat betekent dit voor mensen? En ik moet zeggen dat ik dat zelf het mooiste, en dat zeg ik ook aan de, aan de collega's, het mooiste, werk, het mooiste deel aan de, van het werk in de, tweede, in de Eerste Kamer vind. Dat is mooi. Uh, de afgelopen jaren, hè, uh, nou, je zit natuurlijk nog gewoon volop in je periode. Zijn er wel eens clashes geweest waarvan je dacht van... oeh, maar goed dat we nog niet samen in die kamer iets moeten. Nou, het grootste hobbeltje hebben we wel gehad, hè. Ja, nee, echt, clashes zijn er echt niet geweest. Dus echt cool. niet. Ik denk niet dat mensen een beeld hebben, dat meen ik serieus. Nu praten we en een paar maanden misschien anderhalf jaar praten we over intensieve samenwerking. Eigenlijk is dat publicitair ontstaan, vooral na de uitslag in de Tweede Kamerverkiezingen... en wat er daarna allemaal gebeurd is. Maar wij doen dat echt bij elke wet. Doen woordvoerders dat samen, stemmen af, spreken namens elkaar. Dus dat doen we al drieënhalf jaar. En ja, we gaan daar dus eigenlijk gewoon mee door in één nieuwe fractie, zou ik maar zeggen. En een grotere fractie en, ja. en alles wat daarover al ja. gezegd is. Maar, maar jullie zijn ja, nog geen fractie. We zijn ook nog geen, ja, geen gezamenlijke fractie, nog geen gezamenlijke partij. Uh, dus er zullen ongetwijfeld ook zaken zijn die niet helemaal één op één uh, zullen kloppen. Nee, nee, maar dat hebben wij. In, ik denk dat het bij jullie ook is. Kijk, wij hebben natuurlijk onderwerpen waar we in de, in de fractie zelf... We zijn met z'n acht, PvdA is met z'n zes deze keer nu. En het zal misschien anders zijn straks. Maar... Wij weten soms ook niet precies waar we uitkomen. Dus dan hebben we ook een intensieve discussie met z'n achter. En dan hebben we natuurlijk dat programma, wat de basis mm -hmm. is. En dat gaan we straks uh, met elkaar doen. En de inhoudelijke verschillen. Ja, ik bedoel, er gaat straks gewoon één fractie komen die op al die onderwerpen tot één standpunt komt. Het nou, straalt echt... in elk geval uit alsof Zeker. jullie inderdaad. Nou, in alsof de we de samenwerking. Het geloven. Uh, ja, ik geloof jullie ja. blind. Nou ja, dat zegt natuurlijk wat. Um, nog even een laatste. Uh, de Eerste Kamer, hè? Um, nou, het, Ik zei net, ja, jij zei al, mijn moeder snapt daar helemaal niks van als je dat zegt. Maar het orgaan dat erop toeziet, de wetgeving, staatsrechtelijk, dat die uh, gewoon ordentelijk verloopt. Um, check, check, check. Maar mag je dan ook zeggen, en dat is dan uh, ja, eigenlijk iets wat meer bij een Tweede Kamer zou horen dan bij een Eerste Kamer. Maar toch, uh, als dan de verkiezingen zijn dat er een soort midterms, een soort tussenstandje... Uh, plaats gaat vinden en wat zou de uitslag dan zijn, Meili? Ja, dat, uh, volgens logen mag het natuurlijk niet, maar de verkiezing natuurlijk van aanstaande maart voor de provinciale Staten is heel erg belangrijk, omdat het ook voor heel veel Nederlanders een manier is om hun oordeel over mm -hmm. dit kabinet te geven. En ik denk dat heel veel Nederlanders gaan zeggen dit kabinet krijgt een onvoldoende, we willen dit anders. En ik denk door het perspectief wat wij hier met z'n allen schetsen, dat is een wenkend perspectief van een grote, sterke partij, die gewoon plannen heeft voor een land waar je graag in wil wonen. Ik denk dat die afrekening gaat komen. En dat die afrekening voor ons heel goed zal zijn. Omdat wij wel een wenkend perspectief hebben. Heel goed. Nu echt tot slot. Als jullie in één zin nog iets mee mogen geven aan iedereen. Uh, wat jullie als, uh, nou, als lijsttrekker, waar jullie voor staan. Wat jullie slogan wordt. Wat zou een worden, Paul? Ik zou zeggen tegen al die linkse en progressieve kiezers, doe mee en maak links de grootste in de Eerste Kamer. Heel goed. Heer, heer, applaus. Precies. Ja, nee, Meili, jij ook. Wat zou jouw boodschap zijn? Die is precies hetzelfde. Ik kan er niks anders van maken. Uh, wij kunnen, uh, eigenlijk zoals Den elder dat zou zeggen... We kunnen de grootste partij worden en samen kunnen we dat. Hoe mooi is dat? Dank jullie wel. Um, nou, mocht iemand nog uh, twijfelen... Zijn er nog twijfels? Nee, hier niet, hè? Nee, hier zijn zeker geen twijfels. Dat is mooi. Uh, nog heel kort uh, tot slot. Iedereen natuurlijk gefeliciteerd. De nummers één. Maar ook al die andere kandidaten. Ga ervoor. Um, wat ik al aangaf... Uh, als je nou denkt van... nou, ik, uh, ik mis echt nog informatie over bepaald iemand. Lijkt me super interessant om te weten. Kijk op de website van de Partij van de Arbeid. Uh, Arbeid. Kijk op de website van GroenLinks... En, um, nou, verder zien we elkaar hopelijk op het congres van 4 november. Een heel fijne avond. Dank jullie dat... Uh, oh, wat zei ik? zei ik? November? Is het weer zover? Ja, het is niet best. Op 4 februari. Een heel fijne avond. Dank voor jullie aandacht. Dank voor aanwezigheid. Tot de volgende keer. Dag.